Vandaag wil ik het hebben over het installeren van Jasm. Jasm kun je downloaden op deze website. Je hebt een aantal versies. Windows installer. Deze gebruik ik altijd. Ja, wat dit precies is weet ik ook niet, maar die gebruik ik nooit. Uh, hier wordt het een en ander uitgelegd. maar ja, eigenlijk gewoon verstaat wat de handelingen zijn. We gaan het uh, door te klikken downloaden. Het uh, gedownloade bestand klik je weg. En dan zet je het niet meer op, laat. En... Dan is er een klein toeltje om het geheugen wat beter te beheren in Josm. Laat hem even zien. Maak een wordbestandje, of een wordpadbestand. Zet hier deze tekst in. Dat betekent dat je geheugen met 3 megabyte te groot wordt, gereserveerd voor josm En sluit af een pauze en sla het bestand op. Op je boerblad naast elkaar, of in een mapje bij elkaar. En als je nu de memory bad laat dan begint hij met een kant te draaien, wat hij allemaal inlaat voor jasm. Inmiddels heeft hij Jasm geladen. En dit is een kale weergaan van Jasm. Moet er moeten nog een aantal instellingen, behoorlijk wat instellingen gedaan worden. Uh, toch laat ik je dus eerst even zien wat er gebeurt als je op de download-button drukt. Je moet hier zien inzoomen om iets te kunnen downloaden. Uh, ik pak een stukje. Ik pak hier wel een stukje in de markt. En ik zeg hier downloaden. Je ziet nu allemaal ja, draden en punten en het is niet erg prettig om te lezen. Dat gaan we allemaal aanpassen. We beginnen eigenlijk deze keer oppakken en iets naar rechts slepen. Dit groter wordt. En standaard staan de lagen open. Natuurlijk Met een gegevenslaag geopend. En deze laag. En als je hem polygoon aanraakt dan zul je zien dat die uh, geasjeerd is of niet wel hoog wordt dit is in de tekst van dit gebouw dit van de adresnoot van weg Aans. een servicewegertje naar nee, dit gebouw dat maar dit is niet echt prettig lezen. De relaties die gebruik je eigenlijk niet al te veel. Ja, Je kunt er wel van alles mee, maar ik sluit me even. De selectie sluit ik ook. Ik ga hier naar weergraven. Ik begin eigenlijk om de expertmodus aan te schakelen. Waarom? omdat ik die ook aangeschakeld heb en het kan best zijn als die niet aangeschakeld is dat je een bepaalde handelingen niet kunt verrichten en daarom wil ik het uitsluiten ik heb uh, ingeschakeld in, in expert modus het lampje staat nu aan ik ga even kijken ik uh, kan niet zien of die aangeschakeld is maar dat kan ik ergens anders zien bij voorkeuren dan zie je het vinkje bij expertmodus aangevind staan. Dit is uh, ja, een gene wat uh, op dit moment ingesteld is. Gaan we eens even hier kijken. OSM gegevens, GPS punten. Even kijken wat het belangrijkste hier komen. Ja. de OSM server. Je kunt pas uploaden. Als je je uh, username Autoriseerd heb ik de onder jouw eigen profiel. Ik zie dat standaard deze aangeving staat. Volgens mij heb ik die zelf nooit gebruikt. Omdat dit later is gekomen en eigenlijk heb ik altijd deze heb gebruikt. Ik vul hier mijn gegevens in. En op dat moment ga ik zeggen. kleine waarschuwing nog. Op dat moment ga ik zeggen: oké. Okay. Stel maar voor dat ik deze noot iets verplaats. Laat ik ga die niet doen, laat ik deze noot iets verplaatsen. Even kijken of ik hem kan uploaden. Ja, ik kan hem uploaden. Ik ga hem nou niet uploaden, maar ik zou hem kunnen uploaden als ik het zo bekijk. En dat ga ik nu niet doen. Niet doen. Uh, aan de linkerzijde heb je map paint styles die aanklikt hier ja. kaarttekenstijlen staan ja. als ik die deze aanvink dan komt die, de data komt anders in beeld, anders gevisualiseerd Standaard staat hij op draad, of uh, nog niets Standaard staat hij op deze. Als ik deze aanvink, dan heb ik de meest gangbare. Eh, daar werk ik altijd mee, het is me bij gewend, ben, natuurlijk. Eh, daar zie ik nog een aantal nadelen van. Ja, het is handig. Je ziet hier die schaduwlijn. Die vind ik heel onprettig om mee te werken. Dus die heb ik volgens mij uitgeschakeld. Even zien of dat hier kan. Uitstellingen stil kan niet aanpassen. Hm. Nou, dan laat ik dat nog even voor uh, alsnog. Je zegt wel dat ik uh, uh, via deze button op nog veel meer kaarttekenstijlen kom. Als je een keer tijd hebt of zin hebt, mag je daar een rustig keer doorheen lopen wat interessant voor jou is. En dan kun je dus denken aan uh, ja, routes, noem maar op. Maar daar ga ik niet verder uit, uh, uitdiepen. Ik vind dit op dit moment voldoende. Voor dit menu. Uh, vooraf ingestelde apps gebruik ik volgens mij niet. Een backup bestand gebruik ik automatisch. Met elke 300 zomer. Uh, een bestand dat ik hier niet opgeslagen heb automatisch in een ja, die boektoepassingen. Er zijn de plugins. Belangrijke tak van spot. Die ga ik nu niet allemaal bespreken. Uh, maar je kunt je voorstellen dat je heel veel plugins zou kunnen installeren uh, om het uh, aangenamer te maken, om te werken. Komt later of met aanvullingsfilmpjes. Uh, de werkbalk. Die kun je instellen als zijnde, uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, bij Weergave is dat een interessant punt? Tenminste, die vind ik persoonlijk heel interessant. Geschiedenis. Je kunt alle buttons, kun je hier op de taakbalk zetten. In dit geval zet ik er eentje extra bij. Je ziet dat die nou hieronder bijgeschreven staat. Als je oké okay drukt, dan zie je hier dat er een button bij komt. En als ik nu een polygon aanraak en deze aanklik, dan krijg je de historie van dit pad. Van deze padcontoor. Die is geïmporteerd door mijzelf. 6 februari 2014. Ik heb deze tekst toegevoegd met deze contouren. De uh, optie bij de voorkeur geluid, ja, ik gebruik het uh, volgens mij niet. Sneltoetsen, kun je zelf configureren wat je zelf wil, maar standaard staat alles volgens mij perfect. De gegevensvalidator uh, laat in principe staan zoals hij nu staat. dat ik je straks uitleggen hoe dat een beetje in zijn werk gaat. De regels voor de en 12, nou, die zijn al voor uh, ingevuld. Er uh, is goed over nagedacht. dat ik je straks uitleggen wat het is. Afstandsbediening. Dat is wel erg handig. Je kunt namelijk van de openstreetmap.org website, even kijken of ik dat erbij kan pakken. Hier het voorbeeld van Harderberg. Ik kom ervoor dat ik dit gedeelte wil inladen. Dat wil ik op bewerken. Dan zegt hij dat het bewerken mislukt is. En inderdaad, hij heeft geen extra data toegevoegd. Dat komt omdat de afstandbediening is ingeschakeld. Die kun je dus hier inschakelen. Dat die gegevens van een, van een API kan in, in, uh, importeren of in ieder geval inladen. Of vanaf een URL, dat is dus waar het net zat. En nog een meerdere standaard dingetjes die aangevink staan. Als ik dit op, uh, als nieuwe laag downloaden, die wil ik wel aangevinkt zien. Uh, in vestigen alle acties van de afstandbediening handmatig. Dat is normaal. Oké, okay. even kijken of die dan nu daar werkt. Hmm. Ik wil dit downloaden. Hij geeft nog steeds een foutmelding. Maar, zie dat dit uh, blinkt. En dan zegt hij dat hij vraagt, dat hij bevestigt dat de afstandsbediening uh, geïnstalleerd is en dat er gevraagd wordt om de API uh, actief te maken. Dat betreft dit gebied. Wil je dat toestaan? En dan zeg je hier, ja altijd, dan komt die vraag niet meer. Nou download je het als gegevenslaag 2. En nou heb je de data wat ik net in beeld had op dit gebied. Heb ik hier in beeld staan. Uh, dus dat is hoe je de afstandsbediening inschakelt. Deze sla ik even over. Nou, ongetwijfeld kan er heel op gewijzigd worden. Niet relevant in eerste instantie. Uitgebreide voorkeuren. Nou, hier staan alle commando's als ik dat zo bekijk. Die volgens mij mogelijk zijn. In OpenStreetMap. Niet relevant. Wat is hier nog wel relevant? Want zou niks in 2, 3, nou, Mocht het zijn dat er iets relevant staat, Dan gaan we dat nog verder behandelen. Ik, denk, ik zie dat er een pop-up naar voren komt omdat ik bij zich eh, dingen gewijzigd heb, dat JASMA nieuw gestart moet worden. Dat ga ik dan ook even doen. Standaard zal die dan zonder de geheugenmodule eh, starten. Op zich is dat geen ramp. Ja. Een stukje downloaden, maakt niet uit welk gebied, van naar de berg. En dan wil ik je een stukje van de velden laten zien. Uh, ja. Normaal gesproken, als je uh, een mutatie gedaan hebt, en uh, ik noem maar iets, uh, uh, ik heb hier een berg aangelegd, het was door het pand 1. Uh, is yes. He? Ik ben net begonnen. Dit is precies werkt van de highway is yes. En ik wil dit uploaden. Dan zegt hij dus dat er twee fouten gevonden zijn. Nee, waarschuwingen zijn er gevonden. Eindknop van de weg zit dicht bij de andere verkeersweg en niet gespecificeerd op type highway. Als ik die annuleer, dan staat hij hier bij het validatieresultaat, staat die ook nog hier? En als ik wil weten waar het op mijn kaart. Ik uh, heb dit zo in beeld en ik kan niet vinden waar het zit. Dan kan ik met de rechter muisknop inzoomen op het probleem. Dan komt hij automatisch terecht op het gebied waar die waarschuwing zit. Dan als ik hem naar dubbel klik. Oh, ja. Als ik hem dubbel dan uh, zal hij zeggen de eindknoop van de weg dicht bij een andere verkeersweg. En dat gaat dan op het gebied. En er zal ongetwijfeld een nood los liggen. Die zit vast. Het uh, terugzetten, het met ctrl-z met undo. Dus ik pak hem op. Ik zeg, oh, dat wil ik niet. Ctrl-z, undo. Ja, even kijken, die zit ook vast. Undo. Ja, even zien, die zit ook vast. Undo. Maar het kan heel goed zijn dat die mijn weg bedoelt. Dat deze noot dicht bij die ligt. En dat die niet aangesloten is. En dat ze wel dicht bij elkaar liggen. Hmm, dus ik ga even deze opname bekijken. Inzoomen op probleem. Uh, hij zegt nu dat het inderdaad mijn uh, aangemaakte weg is. En hij zegt een niet gespecificeerd type weg, niet type highway. Nou ja, ik weet het wel. Via uh, de functie f1 kun je naar de help van het wiki. Open street met. Over het item, highway. We gaan dus nu naar de wiki. OpenStreetMap met wiki. Check highway. En daar heb je een aantal specificaties wat de mogelijkheden zijn. Uh, highway is rood. En rood betekent dat die uh, niet gespecificeerd is. Dus je kunt wel uh, uh, rood gebruiken als je niet weet welk type weg het is. Maar niet highway is yes aantal specificaties van de Highway zelf. Overal zit een linkje in, zoals je ziet, als je die aanklikt. Dan kom je op uh, de wiki-pagina van Highway. Ook die is niet in Nederlands, zie ik, maar ik kijk af en toe wel eens of die in Nederland staat. Anders vergeet ik het ook wel. Het begint hier met Motorway, Truck, Primary, Secondary, Tertiary, Classified, Residential is in woongebieden, dit is buitenaf, gewoon ja, normale weg voor auto's, uh, motorway link, trunk uh, enzovoort enzovoort, dit enzovoort. zijn alle type wegen die er zijn en alle toepassingen die met wegen te maken hebben met de Jack Highway. Nou, dat is op een gegeven moment hoe de validator te werk gaat. Hij signaleert dus waarschuwingen en via de zoom kun je dus terechtkomen komen bij het probleem. Als ik deze weer weghaal, ik draai de validatie nog een keer, dan ziet hij 29 waarschuwingen. Dan zul je zeggen van goh ik heb toch het probleem weggehaald. Nee, Hij controleert eerst hetgene dat je zelf gemuteerd hebt en bij de upload button dan ziet hij wat je eventueel in die mutaties verkeerd zou kunnen hebben. En we hebben een weg uh, hier uh, overheen uh, gemaakt weg door een gebouw heen, kan theoretisch wel maar er moet anders getikt worden en je zag dat hij niet aangesloten was op deze weg dus die weg had zijn valt meldingen weg en als je iets selecteert wat niet een gebouw is of niet een adresnoot is of niet een uh, item is dan kun je dus dit bijvoorbeeld eventjes met de linkermuis uh, aanklikken dan zie je dus 29 waarschuwingen die kun je dus bekijken kruisende highways. Even kijken, kruisende highways. En dat is deze weg. Daarom vind ik de contouren zo intensief lastig. Die lichten op in breedte. En dat heb ik helemaal vanaf geleid. Ik dat ik het kan aanpassen. Dat is heel vervelend vijand. ik kan het vanzelf wachten. Hmm. Even zien. Nou, dit is wel beter. Als ik deze aanschakel, dan komt die op deze manier. Die aans, als ik die alleen aanschakel. Dan is het ook een leuk gebied. als uh, heeft iemand uh, heeft gewerkt en staat ze goed zijn. Maar die plakt alles aan elkaar. En dat is heel lastig. corrigeren en mappen uh, ja, ik, moet, uh, ik wil ook niet diep in gaan. Uh, Even kijken of ik dit kan aanpassen. Nee, nee, nee, dit kan ik niet aanpassen. Niet. Oh, misschien hier. Ja, nee, of niet. Uh, Instellingen stellen, ja. Dit wilde ik zien. Vaar uh, veel vulkleur. Nee, niet veel kleuren. Gebieden worden getekend met een veel kleur rond hun binnenste randen. Deze wil ik uitgeschakeld zien. Want als ik nu aanschakel, dan zul je zien dat hij niet meer die randen heeft. En op deze manier dus wel. Als ik hem uitschakel, dan valt dat weg. Nou, dit vind ik veel fijner en prettiger om mee te werken. De kruisende wegen. Inzoomen. Dubbelklik. Dan zie ik dat. een weg. Ja, dat is zoveel tijd hier. Ik, ik ben hier ook niet bekend. Uh, ik laat het even zitten. Maar dit is dus wat er van probleempjes opgelost kunnen worden. Dat misschien wel makkelijker. Baander. Baander is een, uh, een bedrijf. Streekproducten. Baander. Uh, dat is. Uh, het als, als shop is yes, maar shop is yes is algemeen. Je kunt uh, dit uh, iets beter taggen. Dat betekent dus dat we naar wiki gaan. We uh, hadden net gelezen dat het een strikproducten aanbieder was. Ik kan even naar de website kijken en dan naartoe. Open via st uh, strikproductenbinder. Hmm. Nou, die website bestaat niet. Dus ook dat zal ik niet aanpassen Maar als, als het een streek een uh, shop is, dan zou ik kunnen kiezen om het liedje toe te gaan. Kijken, shop is yes. Uh, hij heeft eigenlijk een nieuwe waarde nodig. Dus ik ga naar shop toe. En internet niet al te snel, merk ik. Deze is wel in het Nederlands. Uh, alcohol, bakery, beverages, dan zoeken we eigenlijk een uh, testen tessera. Eigenlijk volgens mij is het een beetje een boerderijwinkel, denk ik dat het zou kunnen zijn. Ik weet het niet, maar stel me voor dat het een, uh, een boerderijwinkel is, dat het een streekproducten aanbieder is. Dan um, zou je kunnen overwegen om dit als verre te zeggen. Dan um, heb je streekproducten. Ik, ik ga ervan uit dat het uh, streekproducten zijn in de vorm van etenswaren. Dus dat weet ik niet. Uh, ja, dat is uh, het verhaal wat ik wilde vertellen over de verderzetel. Nu gaan we naar de, uh, de uh, kijkende afbeeldingen. Standaard uh, staan hier een aantal uh, afbeeldingen, waaronder uh, de p-dop uh, luchtfoto. OpenStreetMap kato. Deze even uitzetten. Dan zie je eigenlijk de kaart zoals je die van uh, OpenStreetMap.org kent. Als je de gegevenslag aanzet, uh, aan dan zit die daar achter hieronder staat en de data ligt om top uh, wij hebben veel meer uh, layers bing. bing ja is wat verouderd met de data vaak SRI, World Emergen, ja, stel maar voor dat je buiten Nederland gaat, dan zou je die kunnen gebruiken. Uh, maar wij hebben uh, een, uh, uh, een mogelijkheid om een Jos Stel me voor dat dit wat hier staat, deze gegevens die ik die wil bewaren. Ik wil hem opslaan als en die wil hem opslaan als liedje voor als een sessie als Ik heb hem gezagd en ik ben eruit opslaan als. Als je je data staan dan kom je niet bij het juiste bestand. Dat was even een probleem. Die datalagen heb ik nu even verwijderd, dat ik alleen de visuele lagen uh, heb uh, staan die ik de afbeeldingen naar voren heb gehaald. Je kunt dus opslaan als en dan krijg je dan een jasbestand. Zo'n jasbestand kun je ook inladen. Ik zal het je laten zien. Ik haal deze even weg, zodat we weer kaal en jas hem hebben. En ik ga met de verkenner naar mijn mapje waar mijn jasbestand staat. Die sleep ik door mijn jas toe. Dan zie je dat er een hele hoop lagen zijn. uit de allemaal. Ik begin ook niet met de BAG, ik begin met de BGT, maar ik begin de aan. Ik geef ook nummer heen, dus dat komt goed uit. De luchtfoto. Dat is eigenlijk dezelfde als die hier staat. Dezelfde. Die zit bij mij in mijn jasbestand. zet ik uit. Dan heb ik NSO Satelliet Latest. Dit is een laatste beeldbestand. Die gemaakt is door een vliegtuig of een satelliet uh, die op een gegeven moment uh, uh, een laatste foto heeft gemaakt. En daar kunnen dus wijzigingen in zijn, alleen is het, is het beeld niet zo zuiver als het heel beeldmateriaal, zoals je ziet. Maar het is in ieder geval een, een mogelijkheid om te kunnen constateren of dit hier uh, stond. Uh, en dat dat nu weg is, ik noem maar iets, of andersom. Wij hebben de mogelijkheid om de hoogte data, dat is vrije licentie en vrijgegeven voor gebruik. En Esri heeft daar een heel mooie ja, tool op losgelaten, of een hele hoop software op losgelaten, programmeersoftware. En die uh, hebben ons uh, de mogelijkheid gegeven om gebruik te maken met persoonlijke licentie, moet ik erbij zeggen. Uh, ik zal een link in de YouTube video zetten waar je het uh, aan kunt vragen, de licentie. Uh, waar je op een gegeven moment de hoogtekaart van Nederland kunt zien. Je ziet hier dus de hoogtekaart. Je ziet hier dat de weg wat hoger ligt en dit water is, waarschijnlijk. Even kijken of de lucht al. Ja, dat is een kanaal of een uh, riviertje. Uh, ik ga even naar het gebied waar bomen staan. Hier kun je op een gegeven moment uh, duidelijk het water zien. Als we, ja, uh, de hier, als we een ruwe heel shirt pakken. Kunnen we de bomen heel mooi zien? Kunnen we de bomen heel mooi zien? Zoals je ziet staan hier de bomen. Ja, via de heel shade kun je die bomen kantoorlijk heel goed zien. Ook de individuele bomen kun je vrij goed bepalen. Eén boom, één boom, nog een boom, nog een boom. En via de satellietfoto is dat vrij lastig te zien uh, de nieuwe versie van AHN3 is AHN4 die is in dit gebied nog niet aanwezig dus dat, dat blijft blank dan hebben we de BGT standaard de BGT is een, een laag Waar de basisregistratie grootschalige topografie zichtbaar wordt. Als ik die nu inschakel, kan ik even duren dat hij de data afhaalt. Het ligt een beetje aan de server van de overheid. Maar dan gaat het veel sneller. Ik weet dat deze lager trager inlaat. Daarom gebruik ik hem eigenlijk ook nooit. Maar dit is de standaard-Kaart, PGT-kaart, waar de kleurtjes ook vermeld staan. Die gebruik ik eigenlijk nooit en waarom niet? Ik gebruik eigenlijk altijd de BGT omtrek gericht. is eigenlijk dezelfde kaart, maar alleen met zwarte lijnen. Wat en rode lijnen moet zijn en blauwe lijnen. Die ook. Uh, hier kun je dus zien dat er uh, huizen staan, maar ook de paden. Pa het download, dan zie je dus dat de wegen netjes in het midden van die paden liggen. En hier een kleine versmalling of een kleine verspringing in de weg. Hier is eigenlijk een kleine mini-rotonde misschien. Kijk even hier de kaart. Nou, je kunt hier niet zien dat er een rotonde is en er ik geen boden, denk ik. Dus daarom is het eerste een rotonde weer gemaakt. Uh, maar de huizen staan netjes op de plek waar ze horen. Wel mee oppassen, want de BAR, waar uh, het geïmporteerd is, heeft, kan andere contouren hebben dan de BGT. De BGT is namelijk uh, een, uh, een grond uh, van een, uh, een voetafdruk, van de grond, en de BGT werkt van Nu ja. ja, De terugmelding heb ik de standaard instaan voor de BAR, maar ja. Uiteindelijk zijn die niet relevant voor andere mensen, denk ik. Uh, adressen, dat bepaalde adresnoten uh, niet geïmporteerd zijn, die je missen op de uh, OpenStreetMap. Uh, die zou je kunnen toevoegen bij de pag uh, updates Missen de OpenStreetMap-org, bedenken. De kaart gebaseerd op oran. Vandaar. Hmm. Kato. Als Die naar beneden doen dan zie je hier de drie adresnotes. Niet juist staan vermoedelijk. Even kijken. Ja. Ja, wat er precies aan de hand is, zou ik uit moeten zoeken. We gezien op dit moment. Uh, in de panden. Oh, dit zijn gesloten pannen. Uh, dit zijn gesloten pannen hier en vermoedelijk zal de het luchtwoord ook zeggen: pannen er niet meer staan. Even kijken. Er van de staan er nog wel. Maar ze hebben misschien een sloopvergunning of ze gaan weg en er komt een nieuw voor, want die ziet er ook al. Dus dat is uh, hetgene wat wij, uh, wat ik persoonlijk als, uh, als uh, standaard layers heb. Dus die zijn heel makkelijk op te voeren, die komen niet hier te staan. Maar die importeer je met, zeg maar die sleep je eigenlijk in Yosem. Stel maar voordat je hem terug wil halen, dan heb je hier open, ik zal ze even... Verwijderen weer. Even we alles verwijderen. En als ik hier recent bestand, dan zie je dus dat hij al die layers automatisch teruglaat. Mits deze nog in je de, in de map blijft uh, staan waar die stond.